Het is bijna de derde dinsdag van september, oftewel Prinsjesdag. Zoals de eerste schooldag het startschot van het nieuwe schooljaar is, zo is Prinsjesdag het begin van het nieuwe parlementaire jaar. De koning leest de troonrede voor, met daarin de plannen die de ministers hebben bedacht voor Nederland. Wil jij hier meer over leren? Of zelf minister zijn voor één dag? Doe dan mee aan de Prinsjesdagles van Tilburg University Junior en Jong Ondernemen.